Goedemorgen allemaal en welkom vandaag bij, de, bij het webinar van Hotspot klimaat adaptatie Nou, ik wil je niet aan mijn woorden. Hotspot, de leefbare stad zoals jullie ook in beeld zien. Uh, ik heb voor de gelegenheid mijn achtergrond even veranderd naar uh, die groene stad. Leek me wel zo toepasselijk. Uh, mijn naam is Jodie Herberis en ik ben jullie host voor vandaag. En ik uh, doe dat vanuit mijn werkzaamheden voor Helicon MBO Tilburg. Uh, ik ga zo meteen het woord geven aan Stijn, die jullie ook hier in beeld zijn. Maar eerst even hartstikke fijn dat jullie er allemaal zijn op de eerste online editie van het Groene Papersymposium, het duurzaamheidsevent uh, voor het onderwijs van de toekomst. Um, nou, superleuk dat jullie erbij zijn. Ik zie in mijn WebEx dashboard dat er inmiddels al 35 mensen aanwezig zijn. En ik verwacht dat er nog wel het een en ander zal binnen te ruppelen. Uh, goed dat we ja, juist nu denk ik uh, de tijd met elkaar spenderen online om kennis en inspiratie op te doen over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hier hebben we elkaar uh, echt voor nodig. En in deze virtuele editie van het Groene Peper kun je deelnemen aan een totaal 18 webinars. En je kunt kijken op vrijdag, aankomende vrijdag, naar de slotdag die vanuit Helicon MBO Tilburg gehost wordt. Op die dag komt keynote Hadjar Yacoubi over de groene reset spreken. En hebben we de uitreiking van maar liefst drie awards. De duurzame lector van het jaar, de Rachel Carlson afstudeerprijs en de Sustainable. Dus leuk dat jullie hierbij zijn. Hartstikke welkom nogmaals. En nog even wat voordat we beginnen. Nog wat praktische info voor deze webinar. Um, iedereen microfoon is uit. Dus jullie kunnen de vragen stellen en dat mag gewoon tijdens de sessie, want ik hou ze bij. Maar jullie kunnen de vragen stellen in de chat en die zullen we aan het eind eventjes uh, doornemen. Uh, daarnaast, de webinar wordt opgenomen en wordt later gepubliceerd op groenepeper.com. Goed om te weten. Wil je niet in beeld, dan zet even je camera uit. En uh, bij technische problemen, log even opnieuw in, klik even opnieuw de link, dan is het meestal wel opgelost. Maar dat waren de praktische en saaie mededelingen. Uh, door naar de inhoud. Ik zou zeggen, Stijn, jij mag jezelf voorstellen en ik geef jou vanaf nu het woord. Dankjewel, Joni. Kun je me horen? Ja. Mooi. Uh, Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Uh, mijn naam is Stijn Wijmers, uh, ik, ga met jullie, ik ga jullie meenemen naar uh, hotspot De Leefbare Stad, zoals die uh, uh, heet. Um, ik zal je eens wat vertellen over, over mijzelf, uh, een klein stukje achtergrond, zodat dus je een beetje beeld krijgt uh, uh, vanuit welke hoedanigheid ik uh, spreek. Uh, in het dagelijks leven ben ik uh, uh, expert, docent uh, water en energie bij de opleiding Stad en Mens, ik zal straks wat meer over de opleiding van Helikon vertellen Stad en Mens zodat ook het kader waarbinnen dit valt uh, uh, jullie helder is. Um, ik, heb, uh, ik, ik, ben, ik heb een beetje diverse achtergrond. Ik heb uh, uh, Bosbouw gestudeerd. Dat is mijn, uh, mijn groene, groene DNA. Uh, en ik heb bedrijfskunde gedaan. Meer bedrijfsmatige aspecten van de uh, van, van zaken organiseren. En in mijn werkzame uh, leven ook diverse functies bekleed. Uh, bij bijvoorbeeld Phenomen 2, een belangbeuistering voor werkgevers, tot aan uh, consultancy toe en uiteindelijk toch uh, uh, weer mijn groene DNA gevoed, omdat het toch het allerleukste en het allerbelangrijkste is om te doen. En toen ben ik terechtgekomen bij Helicon uh, MBO Tilburg, omdat ik uh, graag jonge mensen meeneem en inspireer in uh, ja, hoe, we na, hoe, hoe we naar de wereld kunnen kijken en wat groen en, uh, en duurzaamheid daarin uh, kan betekenen voor ons. Dus vandaar. Um, de hotspot, uh, de Leefbare Stad, uh, die, die valt onedelijk onder Mio Tilburg. Uh, het is een uh, vanuit het Centrum uh, voor uh, uh, Innovatief vakmanschap het SIF, Natuur en Leefomgeving. En het SIF is eigenlijk een platform waarbij uh, een aantal brancheorganisaties gezamenlijk... ...waarderen uh, uh, uh, om juist in dat groene domein, natuur- en leefomgeving in dit geval, uh, een nieuwe ontwikkelingen uh, te, te initiëren en uh, nieuwe, uh, nieuwe vaart te maken. We uh, uh, zijn in die zin, uh, als Helicon MBO Tilburg... Uh, wij zijn een AOC, dus een agrarisch onderwijscentrum. Uh, maar we zijn wel een bijzondere in deze, omdat wij ons met name in de stedelijke omgeving uh, profileren en uh, manifesteren. Maar ook daarin valt en is ook een hele hoop uh, groen werk te verzetten. Even voor nu uh, de inhoud voor, uh, voor de presentatie. van um, Joni gaf het al even aan. Ik vind het plezierig uh, om straks de vragen uh, met jullie rustig door te nemen. In, interactief kan helaas niet makkelijk op deze manier, dus dan moeten we het maar nadien. doen. Normaal zou ik tijdens de presentie interroperen, maar het, dat lukt nu niet. Um, ik vertel dus meteen wat over de opleiding, waar ik werkzaam ben um, en waar de hotspot valt. Ik zal even de kapstok vertellen, de, de klimaatadaptatie, waar, waar eigenlijk waartoe we uh, tot deze hotspot gekomen zijn en hoe we die beogen. En vervolgens daar meer op de inhoud in, wat die hotspot uh, inhoudt. En hoe we daar verder vorm aan geven, en dan ronden we af met een paar vragen. Um, dit is een overzicht van leidingen hier in het zuiden en midden van het land uh, die aan elkaar verbonden zijn en gaan worden. Uh, Tilburg bereikt uh, hier mooi in het midden, daaromheen zijn er nog meer opleidingen die uh, nu nog onder helikon vallen. Maar samen met Sieta Verda-Werlands College uh, zijn we, zitten wij in een fusieproces om uh, elkaar uh, verder te versterken en groter als uh, totale organisatie. En een mooie groen-blauwe uh, opleidingspalet te kunnen aanbieden voor nu en in de toekomst. Dus dat is het proces waar wij uh, nu in zitten. Ik focus nu even op, uh, op Tilburg. Heelikon uh, Tilburg uh, heeft één opleiding en die opleiding heet Stad en Mens. En er zitten vijf uh, profielen uh, binnen, maar de opleiding Stad en Mens uh, is gebaseerd op een even meer technisch verhaal, gebaseerd op het dossier en dat heet adviseur duurzame leefomgeving. Dus wij proberen jonge uh, studenten uh, op mbo4 niveau... Uh, ...op te leiden tot toekomstige adviseurs van de duurzame leefomgeving. Ze zullen dat niet direct zijn op het moment dat ze het school komen... ...maar we zien wel dat ze doorstromen naar zo'n adviseursrol. En in eerste instantie hebben ze meer een rol in de ondersteuning en de uitvoering daarvan. Er zijn uh, binnen dat adviseurschap van duurzame leefomgeving... ...zijn er vijf uh, specialisaties nu. Uh, en dat zijn eigenlijk de thema's die in de stad ook spelen. De vrije tijd, uh, hoe organiseer je een duurzaam evenement... Uh, Stad en wijk gaat met name over sociale uh, cohesie en problemen die in een wijk zouden kunnen spelen en hoe je die met allerlei initiatieven en uh, ontwikkelingen in vorm zou kunnen geven ten gunste van die leefbaarheid. Hoe je mensen aan elkaar kunt verbinden. Mensen die een achterstand hebben tot de verbinding met hun leefomgeving. Hoe kun je die weer opnieuw uh, met andere mensen in contact brengen en, en weer in het uh, maatschappelijk verkeer actief laten participeren. Uh, Biobased economy. We zien dat. Binnen de stedelijke omgeving ook dat een grote vlucht aan het nemen is. En dus zul je daar ook naar moeten kijken hoe je deze mooie ontwikkeling verder kunt inrichten. Lifestyle gaat met name ook hoe houden we de, de, de medemens, hoe houden we elkaar gezond? We zien dat we uh, in navolging wat er natuurlijk in Amerika al een stap verder is, maar uh, gezondheidsproblemen, obesitas en dat soort zaken. Uh, in toenemende mate ook hier uh, steeds meer de kop op steken. Nou, hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat uh, voorblijven? En tot slot de laatste, uh, dat is mijn specialisatie, water en energie. Uh, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie. Dus hoe pas ik eigenlijk de stedelijke omgeving aan, aan het uh, toch veranderende klimaat? En water is daar een belangrijk vraagstuk. En de uh, mitigatie, de energie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we de duurzame energie uh, meer gaan gebruiken? Dat is één. Maar we krijgen ook gigantische uitdagingen over hoe we de duurzame energieproductie überhaupt in ons land kwijt kunnen. Zonnepanelen, windmolens, dat soort uh, uh, energiebronnen, die vragen gewoon een, uh, een locatie waar ze terecht kunnen. Een plek om uh, neergezet te worden. Ja, dat uh, is een uh, mooie stage ruimtelijke ordening als het gaat over hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Maar naast die ruimtelijke ordening vraagt het ook een stukje uh, mindset van mensen en hoe we... Uh, uh, met elkaar daaraan wennen dat een moderne windmolen misschien net zo mooi of interessant is als uh, de klassieke uh, windmolens waar we graan mee hebben gemaakt in het verleden. Um, wat is de aanleiding voor uh, de, de hotspot, de leefbare stad? Het gaat eigenlijk over klimaatadaptatie waarbij in de hoofdlijnen drie facetten een rol spelen. We hebben enerzijds uh, de toenemende temperatuur. Waardoor we in de stedelijke omgeving uh, last hebben van, uh, van warmte. Het eiland effect zal ik er zo meteen nog wat iets meer over vertellen. En we hebben natuurlijk uh, wateroverlast enerzijds en wateronderlast anderzijds. Vorig jaar hadden we een behoorlijke uh, droog voorjaar. Dat hebben we nu gelukkig niet en dan zie je dat we daar met die droogte last van hebben. Maar we zien ook dat het aantal buien, met name piekbuien, uh, toeneemt. Waardoor we ook steeds vaker wateroverlast krijgen. En de stedelijke inrichting is daar niet op gericht. Is daar niet op voorbereid. Omdat er nu nog heel veel uh, via riolering afgevoerd wordt. En die zijn gewoon niet ja, gedimensioneerd op een dergelijke uh, hoos aan water. En met alle consequenties van die en alle negatieve gevolgen van die. Uh, ik vertelde net het hitte Eiland Fact. Dit is wel een aardig plaatje. Want dat, dat geeft aan wat, uh, uh, hoe warm... Uh, gedurende de dag en de nacht de lucht en uh, uh, de, de, het oppervlak is. En dan zie je dat downtown uh, de, uh, in de stedelijke omgeving uh, de temperatuur ten opzichte van uh, meer groene regio's uh, gedurende de dag en de nacht veel hoger is. Dit is wat we dan uh, het eilandvlek noemen. Dus je hebt eigenlijk in de stedelijke omgeving last van die warmte. Te meer omdat uh, uh, oude, oude mensen in het bijzonder veel last hebben van deze hitte. En het dus aantal mensen wat komt te overlijden op het moment dat we in warme periodes zitten, eh, toeneemt in de stedelijke omgeving. Juist omdat het, eh, de temperatuur daar toeneemt. Het komt ook niet echt af, s'nachts. Niet echt substantieel. En dat is eh, het grootste probleem eh, met, met die hitte. en Wat wel aardig is in het plaatje zie je dat ook, bij, met name bij bij park aan de rechterzijde van het plaatje, zie je dat er een duidelijke dip zit in de temperatuur van de oppervlakte gedurende de dag, dankzij het groen. Maar ook aan de linkerzijde aan het plaatje de pond, dus een, een, een vijver, daar zie je dat de temperatuur eh, gedurende de dag bijzonder lekker koel blijft en gedurende de nacht eh, gek genoeg misschien een beetje heet lijkt. Want dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat een, een hoeveelheid water, grote massa, eh, niet zo snel eh, temperatuur aanpast aan de temperatuur van de omgeving en eigenlijk redelijk constant de temperatuur is. Dus overdag voelt hij koel cool en s'avonds is hij misschien nog een, een, beetje, een beetje warmer dan eh, dan je zou denken. Het eiland is het mooie, rechtsbovenin, is, is wat doet groen daar nou mee? is heel even een blaadje, maar we zien heel nadrukkelijk dat groen een uh, uh, deel reflectie voor staat. Een stukje opneemt voor de fotosynthese, dus de productie van suiker. Uh, een stukje uh, uh, verdamping, waardoor we ook weer warmte wegkrijgen, En op die manier groen bijdraagt aan ja, een, fijne, een fijne klimaat binnen de stedelijke omgeving. Dus dat is enerzijds een stukje warmte, anderzijds als ik dan kijk naar water, heb je de tweedeling rechts, een stedelijke omgeving, even uh, als uh, archetype neergezet, zien we dat van het water wat we uit de hemel aardrijd krijgen, zeg maar even maar een heel beperkt deel, 5% in de grond zakt en 55% eigenlijk oppervlakkig afstroomt en dat is nu heel vaak via het riool. Um, En verdamping 30%, uh, die verdamping helpt natuurlijk ook weer een stukje bij de afkoeling. Uh, maar die uh, oppervlakkige afstroming die zou je minder hebben. Plus die infiltratie in de bodem zou je meer willen hebben, omdat het gewoon belangrijk is voor, uh, uh, voor de bodem. Als je in de natuurlijke situatie kijkt, zie je een andere cijfer. Zie je dat uh, vijf keer zoveel water de bodem echt diep inzakt. En slechts uh, 20% uh, ten opzichte van de stad, zeg maar even, dus 10% totaal runoff aan de oppervlakte is. Dus oppervlakkige afstroming. Uh, dus eigenlijk is dat plaatje aan de linkerkant veel. Aantrekkelijker, dus een veel, veel beter systeem dan aan de rechterzijde. Zouden we niet wat van het linker model kunnen integreren in de stedelijke omgeving? Ja, natuurlijk kunnen we dat. En dat is natuurlijk het vergroenen van, van de stedelijke, uh, stedelijke omgeving. En dat is nou precies uh, wat we moeten doen: dus klimaatadaptatie, mitigatie, dus het aanpassen aan het toch veranderende klimaat. Maar ook proberen het te voorkomen van het verder oplopen van uh, de temperaturen en uh, de piekbuien. Dat kan met meer groen en blauw, waarbij groen de hoofdsteek uh, insteek uh, voor een deel is en blauw daarin uh, meegenomen wordt, of volgt eigenlijk. Uh, het aardige hiervan is dat uh, uh, groen, uh, ja, moet zeggen daar moet je van houden of niet, ik hou er dat toevallig wel van, maar het biedt veel meer dan alleen maar een uh, oplossingsrichting voor uh, klimaatverandering. Uh, dus de, de, de, je kunt win-win maken met groen. Uh, de eerste is bijvoorbeeld vastgoedwaarde. We zien dat vastgoedwaarde tot 15% kan in, in waarde kan toenemen op het moment dat het een mooie groene omgeving is. Dat is natuurlijk interessant. Uh, want op het moment dat je dus uh, uh, waarde toevoegt met een beperkte investering. Dan heb je naast die klimaatadaptatiehulp uh, je ook nog een economisch interessant model. Dat is enerzijds. Anderzijds zie je ook dat internationale bedrijven die vestigingen over de wereld zoeken, uh, een van de criteria die ze behanteren is een groene omgeving. Ze gaan graag op plekken zitten die uh, aantrekkelijk zijn als woon-werkomgeving en, en leefomgeving. En daar hoort groen heel nadrukkelijk bij. Dus vastgoed stijgt in waarde, zowel woningen als bedrijfsruimte, en het wordt aantrekkelijk voor bedrijven om zich daar te vestigen, met name internationale bedrijven. Ander voordeel is waterhuishouding. Dat is eigenlijk net het plaatje wat ik al heb laten zien met de infiltratie. Waterhuishouding gaat natuurlijk beter op het moment dat ik geen betonnen bak heb waar het op afvloeit in het riool, maar dat in de grond kan trekken. Dat is enerzijds, maar je zou het kunnen combineren met groen. Denk aan elofite filters, en natuurlijk zuiveringsmechaniek waarbij je uh, met helofieten, planten met luchtwortels, uh, uh, afvalwater kunt zuiveren en dus enerzijds een daar een waterhuishoudelijke uh, bijdrage aan kan leveren. En anderzijds uh, een bijdrage kan leveren aan uh, beperkte van het aanbod van afvalwater in triol. Uh, plus, uit de bodem kan tot 35% van de neerslag verdampen, dus het helpt ook nog eens een keertje aan het hitte-effect. Nog een mooie bijkomstigheid uh, is luchtzuivering. Enerzijds CO2 vastleggen natuurlijk in de bodem en in, in, in hout. Uh, maar ook luchtkwaliteit en luchtvochtigheid verbeteren. Ook binnen. Op het moment dat ik ook goed binnen uh, hanteer, dan krijg ik zeg maar, uh, binnenhuisklimaatadaptatie, noem ik het er wel eens. Het gaat ook in, in, uh, binnenwerk dat ook. Maar de kwaliteit gaat, uh, gaat omhoog. En dat is natuurlijk uh, uh, interessant. Anderzijds zou je ook groen in kunnen zetten als een soort uh, luchtbuffer voor kwetsbare delen van de stad. Dus uh, woonwijken en dat soort zaken. Op het moment dat je er dicht groen bij zou plaatsen, dan kan dat uh, vuile luchtstromen als een buffer afvangen en uh, isoleren. Uh, deze is voor de hand. Biodiversiteit. Meer groen levert ook meer uh, ander leven dan groen op. Denk aan insecten, denk aan vogels, denk aan kleine zoogdieren. Uh, maar dat... Uh, dat is een thema wat natuurlijk al uh, altijd op de agenda staat en ook niet onterecht. En het interessante is eigenlijk wel, uh, of het interessantste, uh, wat ik hele stukje vind, is ook de mentale gezondheid van ons allemaal. Want op het moment dat we uh, meer groen hebben, dan uh, hebben we lager stresshormoon, cortisol in ons lijf, wat ons uh, uh, uh, uh, plezier voelen, uh, rust en welzijn wordt gestimuleerd. Uh, minder depressie, minder angststoornis, uh, minder kans op ontwikkeling van uh, autisme, uh, lage ritalin gebruiken uh, op het moment dat je ADHD zou hebben. Allemaal bijkomende uh, uh, voordelen op het moment dat mensen in een groene omgeving uh, mogen vertoeven. Uh, ja, als ik dit rijtje zo uh, alleen opnoem, dan denk ik, nou ja, dan is het... Een win-win situatie om juist al deze facetten uh, mee te mogen nemen bij, bij de ontwikkeling van een stad waarin uh, in de zorg, of in, in de toekomst fijn kunnen leven. Zorg wordt daar ook bij. Ik, dus, uh, ik heb er nog vier. Zorg, enerzijds, ik noemde het al even, reductie van uh, het teruglopen van medicijngebruik. Maar ook uh, in stilles, uh, bij in ziekenhuizen uh, wordt tot 30% minder gebruikt op het moment dat mensen alleen al op groen uitkijken, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Dus als je in een ziekenhuis in een groene omgeving plaatst, dan heeft dat positieve effecten op uh, uh, medicijngebruik, maar ook op hoe lang mensen in het ziekenhuis verblijven. Tot 10% minder uh, verblijfstijd uh, in het ziekenhuis. Nou, dat is uh, gigantisch. Even kijken, want dan springt het op ja, bij mij is ik in het donker, maar ik kan ik niet dichterbij zitten. Um... Bonen, dat is ook een interessante. Uh, ik heb een keer een sommetje gezien. Zag ik dat bij, als we in een uh, stratenblok tien extra bomen plaatsen. Dat de gezondheidsgerelateerde uh, ziektebeelden, als bijvoorbeeld hart- uh, uh, en vaatziekten. Uh, die aan leeftijd hangen. die schuiven op uh, voor een periode van zeven jaar. Dus mensen zijn zeven jaar langer gezond op het moment dat ze in een groene omgeving wonen. Nou, dat zijn uh, klinkende cijfers die interessant zijn. Werken, toename productiviteit. Uh, thermisch comfort gewoon aantrekkelijker komen te zijn en uh, uh, leren tot slot uh, ja, mensen concentreren zich beter uh, dus dan kunnen mensen ook beter uh, informatie opnemen dus als ik dit allemaal zo bij elkaar optel dan is dit een behoorlijke waslijst aan uh, Bijkomstig uh, bij, bij geluk zal ik maar bijna zeggen, bijkomstige positieve ontwikkelingen tegenwoordig van meer groen in de stad. En dat draagt juist bij aan dat uh, die adaptatie en mitigatie, dus juist die stad van de toekomst, zal uh, al deze positieve effecten uh, moeten nemen in, uh, in, in, in hetgeen je doet in de stad. Uh, we hebben er iets anders tegenaan gezet, namelijk vanuit de hotspot en gezegd, oké, okay, uh, dit weten we. Uh, maar als we naar nou eens kijken wat gaat er nou gebeuren in de stad van de toekomst, even los van klimaatadaptatie en mitigatie, dus klimaatverandering, uh, zien we een aantal trends die uh, heel be beeldbepalend zijn. Eén is uh, dataversnelling, niet alleen stenen, maar ook pixels, We uh, dat data in de stedelijke omgeving steeds belangrijker wordt, juist ook om in die stedelijke omgeving te kunnen sturen. Uh, een van de partijen die bijvoorbeeld in, uh, in de hotspot betrokken is, die is heel erg thuis in de data als het gaat over uh, riolering. Dus wat voor rioleringstroming kunnen we meten en op basis daarvan kunnen sturen om dat soort processen uh, beter in de hand uh, te hebben. Maar je zou ook aan, aan, uh, aan, de, aan het binnenstedelijk klimaat kunnen denken op het moment dat je dat beter gaat monitoren, kun je daar ook uh, in, je, in je beleid veel meer mee. Dus allerlei, uh, hoe meer informatie we, we uh, op stedelijk vlak kunnen verzamelen. Hoe beter het en makkelijker het wordt om daar als uh, uh, beleidsmakers, als uh, partijen en als bedrijven in de stad uh, mee om te gaan. Dat is één, circulaire economie is een tweede. Uh, het wordt natuurlijk belangrijk om, om, om, om het rondje dicht te maken, kringloop dicht te maken en niet meer de lineaire uh, wegkulturen uh, aanhangig te zijn. Het kan niet anders dan dat we wat om gaan buigen. Ook gezien de hoeveelheid voorraad aan uh, grondstoffen die uh, langzaam minder wordt, zul je de stoffen die je gebruikt steeds slimmer moeten gebruiken en steeds langer moeten gebruiken en moeten hergebruiken. En op alle varianten die daarbij horen. Uh, dus uh, de afvalslogan uh, uh, ook van een van de afvalwerkers: hè? afval bestaat niet. Uh, deel economie, we gaan uh, minder hechten aan het bezit. Je ziet het nu al, uh, het gigantische succes van uh, die elektrische deelscooter, uh, bijvoorbeeld hier ook in Tilburg staan zoveel op de stoep. Los even van dat we er even aan moeten wennen dat het ook wat andere overlast veroorzaakt, maar de, uh, het delen is het wel uit nieuwe bezitten. Uh, het, het gaat namelijk niet over het, het hebben van een ding, het gaat veel meer over de dienst die dat ding kan uh, vervullen, dus in het geval van de scootertje uh, de mobiliteit. Maar het gaat natuurlijk ook over onze telefoon en over onze laptop en over onze woning en over alles wat er mee samenhangt. Delen is eigenlijk veel slimmer. In de stedelijke omgeving zien we ook dat de kleinschalige productie van allerlei producten steeds meer vlucht neemt. Makersmentaliteit noemen ze dat. Dat is interessant. Ook omdat de mogelijkheden die je hebt om de stad een stad van de toekomst, de leefbare stad vorm te geven, die partijen daarbij een rol gaan spelen. En tot slot dwarsverbindingen. Uh, overheid legt dus een steeds een grotere rol ook neer bij de burger. Ook uh, uh, burgerparticipatie ook wel genoemd. Deze hoofdpunten uh, zijn allemaal vanuit uh, samenwerking tussen rijk en steden en stakeholders uh, opgesteld. Agenda stad. En dat geeft ook een beetje aan wat er nog meer gebeurt. Zeg maar even in de stedelijke omgeving los van uh, het groen waar we het net op hebben. Als je dat allemaal, zeg maar even, uh, uh, die ontwikkelingen uh, uh, en bij MKV hebben we dat ook bij een aantal partners die in, in de hotspot zitten uh, neergelegd. Zo van nou ja, wat zijn nou de ontwikkelingen die als het hebben over de klimaatadaptieve stad en uh, waarbij we ook kijken naar die aanpassingen die, die, die noodzakelijk zijn, wat zijn nou de ontwikkelingen, de trends die daarvoor uh, relevant zijn? Uh, er zijn een aantal die je herkent uit de agenda uh, stad, dus die burgerparticipatie, burgerparticipatie, digitalisering, big data, circulariteit, uh, maar nadrukkelijk ook uh, technologische ontwikkelingen, gezondheid, innovaties en dingen die vanuit uh, onze uh, partners zeg maar aangedragen zijn. En verdienmodellen vind ik ook wel heel aardig, omdat je uh, ook als je in gedachten neemt dat al die facetten die extra komen bovenop... Uh, het effect van groen op, uh, op water en temperatuur. Zie je dat uh, je met, die verdien, met verdienmodellen misschien daar wel wat in zou kunnen doen. om daar uh, uh, versnellingen in aan te kunnen brengen. Um, als ik dat maar samenvat, ik, ik heb het in een modeltje uh, uh, neergezet. is dus de kern, zeg maar even. waar we de hotspot hebben opgezet. van nou, we gaan voor die groen-blauw uh, in de stad. En dan het doel is om die mitigatie- en adaptatie vorm te geven. Uh, daaromheen zit daar die schil uh, van al die bijkomstige positieve effecten uh, van, die, uh, van die toename van, van groen in de stad en ook aan de uittekening op blauw. Uh, maar de uitdaging zit hem in het laatste. In het laatste. Hoe krijg ik nou al die uh, ontwikkelingen die rond de stad zitten, zeg maar even. Uh, hoe kan ik die nou gebruiken als, uh, als versnelling en als acceleratie om uh, het vergroenen van die stad uh, vorm te geven. Het is nou precies het snijvlak waarop we beland zijn, waar we als hotspot uh, ons op richten. Uh, dus al die zaken die uh, in de buitenste cirkel zijn, dat zijn uh, uh, zeker vanuit het klassieke agrarisch onderwijs niet de primaire uh, thema's en onderwerpen die, uh, die, uh, waar wij mee bezig zijn. Maar dat zijn wel uh, de kruisbestuivingen, uh, de, eigenlijk bijna de holistische benadering uh, die we graag zouden willen uh, uh, verder vormgeven en inzetten. Om tot een verdere optimalisatie van uh, die stad te komen, om die stad leefbaarder en attractiever te maken nu en voor in de toekomst. Dus alles bij elkaar is dit, uh, uh, uh, ja, laat, laat dit het vliegwiel effect zijn wat we willen bereiken met, met de hotspot eigenlijk. Uh, dus wat gaan we gaan weer doen, we gaan die uh, de, de, eigenlijk steeds verder ons netwerk verbreden. Uh, en waarom wij de uh, deelnemer uitnodigen om met elkaar kennis uit te wisselen uh, om samen uh, uh, tot een holistisch integraal uh, oplossingpalet uh, te komen en, en daarmee eigenlijk onze bijdrage te leveren aan, aan het verbeteren van die stad in de toekomst. Uh, en het geeft ook een podium van uh, partijen om, uh, om dingen die zij doen, initiatieven die er zijn, uh, meer onder de aandacht te brengen. Uh, en vanuit de onderwijskant vinden wij het heel uh, belangrijk en leuk om onze leerlingen daarbij uh, ook een plek te geven. Omdat enerzijds dat de toekomstige gebruikers natuurlijk van de stad zijn. Uh, maar die leerlingen ook vaak heel erg uh, uh, vanuit frisse ideeën uh, uh, bijdrage kunnen leveren aan een vernieuwende kijk op, uh, op uitdagingen die er liggen. Dit is even zo om een, om een indruk te geven van een aantal partijen die uh, met ons meepraat. Uh, aantal kennispartijen, maar je ziet ook heel natuurlijk vastgoedpartijen. Bijvoorbeeld in Triborg en Tilburg is een, uh, een vastgoedontwikkelaarspartij die in, in gebiedsontwikkeling doen en die noemen ook als voorbeeld bijvoorbeeld uh, de toenemende wens van uh, uiteindelijk hun klanten, hun be uh, bewoners van hun vastgoed om bijvoorbeeld de groenbeheer te doen. Nou, daar liggen kansen om uh, uh, een win-win situatie te maken. Zeker als je dat combineert bijvoorbeeld met uh, uh, ontwikkelbedrijf 3.0, zoals het er bovenin staat, die zijn gespecialiseerd in hoe ga ik met mensen om, hoe ga ik met burgerbeweging om. Als je die combineert met elkaar, dan kun je iets heel moois betekenen in een wijk en van veel meer waarde laten zijn dan alleen maar, uh, maar groenbeheer. Laat Ik het maar even zo zeggen toen we proberen uh, in zich geheel het uh, uh, thema breed aan te vliegen en juist onze inspiratie en uh, toegevoegde waarde en verdieping te vinden in partijen die, uh, die eigenlijk niet zo voor de hand liggen en net even buiten onze uh, uh, primaire zone om, uh, om liggen. Dus dat, dat is uh, waar we elkaar mee bezig zijn. En tot slot... Uh, in een van de manieren waarop wij vanuit studenten, zeg maar, even die invulling en de betrokkenheid van studenten invulling geven is Green Offices. Waarbij uh, uh, leerlingen buiten de opleiding om, maar wel met onder van school, uh, aan de gang kunnen bij uh, toffe initiatieven in de stedelijke omgeving die juist op de kruisvlak tussen die thema's uh, zitten. Dan geven de leerlingen een hele leuke kans om uh, meer ervaring op te doen, een leuk netwerk op te bouwen. En voor bedrijven uh, misschien net dat stukje extra uh, slagkracht om uh, projecten die uh, in de pioniersfase zitten een stapje verder te brengen. Tot zover uh, uh, uh, wat ik sowieso met jullie wil delen. Uh, ik, uh, ik ga heel graag in op, uh, op vragen. Joni. Dankjewel van Ja, ik ben druk bezig met alle e-mailadressen noteren, want uh, een heel aantal mensen geïnteresseerd in de presentatie zelf. Uh, jouw e-mailadres uh, zie ik, Stijn, staat ook onderin, als er eventueel ja. nog vragen zijn. De vragen mogen gesteld worden in de chat, dus heb je vragen op dit moment, dan stel ze in de chat. Ik zie een eerste binnenkomen. Uh, voor jou Stijn, hebben jullie inzicht in wat het vraagt van studenten die de arbeidsmarkt betreden na diplomering qua nieuwe kennis en vaardigheden? Moeten de studenten nieuwe of andere dingen leren? Uh, dat is een mooie vraag. Uh, ja, het, het vraagt zeker wat van studenten en dat is ook al deels wat we in, in de opleiding doen. Het is namelijk dat we studenten niet heel, uh, heel eenzijdig op binnen een vakgebied opleiden, maar juist veel meer op, uh, op de vaardigheden uh, zitten. En veel meer uh, uh, vaardigheden proberen bij te brengen waarmee ze allerlei beleidsterreinen en allerlei thema's kunnen, uh, kunnen tackelen. Uh, dus zij, zij doen veel aan samenwerken binnen de opleiding. Dus ze doen uh, veel projectgestuurd uh, onderwijs. We werken in binnen de opleiding ook met echte opdrachtgevers en echte projecten, nu al, omdat uh, dat juist uh, voor de leerlingen een andere setting geeft om te leren. Uh, en we proberen ze ook bewust te maken van, uh, ja, dat, dat de thema's waar ze mee, waarmee ze bezig zijn, ook verbonden zijn aan andere thema's. De, de integraliteit is een onderwerp wat heel nadrukkelijk aan bod komt. Continu, uh, je bent een onderdeel van een web. En als je aan één touwtje trekt, dan uh, kon het zomaar zijn dat aan de andere kant van de stad ook iets gaat gebeuren. Dus ik probeer ze heel bewust te maken van uh, die integrale afvlieggoed. Ja, dankjewel. Een andere vraag van ME. Als er zoveel positieve co-benefits zijn van het vergroenen van de stedelijke omgeving, wat zijn dan de barrières waardoor het kennelijk nog niet zoveel gebeurt als nodig of gewenst is? Um, Hoe lang heb ik? <laughs> Precies zijn of ik het hier steun. Nou ja, ja daar kan ik een heleboel dingen op zeggen, maar er zijn, het heeft een aantal dingen nodig. Enerzijds uh, we hebben we de stedelijke omgeving nu niet ingericht op heel veel groen. En uh, om maar eens heel uh, bazaals te noemen, uh, als ik denk aan kabelsleidingen en dat soort dingen die voor de grond liggen, heeft dat al heel veel beperkingen als het gaat over waar ik nu groen mag neerzetten of kan neerzetten, dat is één. Um, dat, dat, is een, dat, is een, dat is een belemmering die er nu gewoon is. Dus we hebben onze huidige inrichting is daar niet op voor gesorteerd. En is er niet van uitgegaan. Sterker nog, we, we hebben heel veel jarenlang inbreiding gedaan. Dus alle groene stukken die we in de stad hadden, hebben we langzaam volgebouwd. Want dan zet je lekker midden in de stad. Dus de, het, het, ver, het, ver, het vergt ook een mindset om dat anders te willen doen. En los van die technische belemmeringen die daar, uh, die daar een rol spelen. Plus, het vergt ook een, een, een, een andere kijk op groen van ons. Als burger. Um, want als nu de blaadjes, uh, als mensen geïrriteerd raken van blaadjes in herfst die op de grond liggen in de stad. Um, ja, dat hoort bij groen. Dat is volgens mij onderdeel van het circulaire proces van de boom. Want je laat ze platvallen en dan krijg je voedingsstoffen en, en zo goed die weer het volgend jaar. Dus ook uh, het vergt van ons ook een beetje uh, loslaten van uh, de drang om uh, alles uh, uh, volledig onder controle te hebben. Ja, mooie samenvatting van de barrières die dus zou er zouden kunnen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het kostenplaatje wat er nodig is om iets aan te leggen, aan te brengen, ook meespeelt. Voor een bijvoorbeeld gemeente of ja. Ja, maar dan, <laughs> zie, je, ja, dan zie je ook gelijk dat de kosten en de baten uit elkaar liggen. Want ik heb volgens mij een heleboel mooie dingen genoemd waarom het uh, wel zou kunnen. Mm -hmm. uh, en waar er nog heel veel uh, baten uh, uit voortkomen. Uh, maar die zijn niet de 1, 2, 3 cash-in de richting uh, degene die het, moet, die, het moet, die het nu doorgaans aanlegt en dat is de gemeente uh, uh, vaak. Dus de koppeling tussen uh, de benefits en, uh, en de kosten zeg maar even die, ja, als je dat, uh, daar, gaat ook, daar gaat het ook over verdienmodellen. Hè? Dus waar je, als, als je die aan elkaar kunt knopen, ja, dan, kun je, dan, dan heb je kapitaal om te investeren. En dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan komt het dichterbij. En dat heeft ook weer te maken met, natuurlijk met die mindset die je eerder uh, noemde. Dat langer yes. naar ja, Zeker. de volgende vraag van Madeleine sluit daar best wel bij aan. In hoeverre zijn deze thema's al geborgd binnen gemeentelijk beleid? Is het nog facultatief of zijn er dwingende landelijke richtlijnen waaraan gemeenten en projectontwikkelaars zich moeten houden? Goeie vraag, daar heb ik niet helemaal zicht op. Maar ik weet wel dat heel veel gemeenten daar wel uh, al uh, heel actief in zijn. En. Uh, uh, maar ik weet dat vanuit de gemeente Tilburg weet ik dat uh, uh, dat thema zeker speelt. En er zijn ook mensen heel actief met klimaatadaptatie in de volle breedte bezig. Uh, maar dat het ook het zet, ook binnen een gemeentelijk apparaat is waarin het uh, uh, voor je nog een beetje voelde. Zeg maar even als een soort, uh, oh moet ik ook nog een verantwoording afleggen naar. Naar een proactieve houding waarin op voorhand al wordt nagedacht over oké. Okay, dit thema moeten we integraal meenemen want dat biedt kansen. Die mindset, die, die, die switch in mindset, die zijn ze heel nadrukkelijk aan het maken en dat gebeurt ook, maar dat, dat zit op meerdere plekken, uh, moet het omdenken, uh, uh, ja, nog, nog, nog voltooid worden. Uh, daar zijn wel hele mooie ontwikkelingen in gaande, maar ja, uh, daar zit toch groeiruimte. En de vraag en opmerking van Wouter die sluit daar best wel bij aan denk ik ook weer. Wat een terugkerend thema lijkt te zijn. Het maken van beleid is de afweging van economische versus natuurbelangen. Er wordt ook geroepen dat we economische waarde en groene ontwikkeling moeten toeschrijven. En als ik u zo hoor, dan heeft groen ontzettend veel intrinsieke economische waarde. Waar loopt die realisatie in beleid van tochtbaar? Volgens mij was jouw antwoord van net al best wel. Hè, ja, ik kan nog op... een stapje ja. verder gaan. En dat is namelijk dat we natuurlijk in het, in, in het economisch model dat we hanteren, zit één component niet in. En dat is. Uh, uh, de natuur om ons heen. Uh, we, we, we hebben vraag, aanbod en dat soort zaken, maar de kosten, de milieukosten, zijn geëxternaliseerd. Dus die zitten niet in onze producten uh, ver, verrekend, verdisconteerd. Dus dat, daarmee missen we, zeg maar even, uh, de financiële prikkel om de juiste dingen te kopen. Op het moment dat we de werkelijke milieulast in een product stoppen. Uh, dus ontstaat een andere uh, ik wou zeggen ranking van prijzen van producten. Dus de, go de goede producten die minder milieubelasting zijn, die zouden wel eens goedkoper kunnen worden dan de, de producten die dat niet zijn. Nou, dan, dan stimuleer je vanuit de portemonnee de burger om uh, uh, een, een goede keuze te maken. Dus de true pricing noemen ze dat. Ja, dat, Ik ben daar wel voorstander van, maar dat is, dat is nog niet zo 1, 2, 3 uh, ingeplucht. Er kwam nog een vraag tussendoor, eh, even iets heel anders, is er ook een samenwerking met universiteiten? Bijvoorbeeld om de nieuwste wetenschappelijke inzichten in het onderwijs te integreren? Eh, nou, wij, wij zijn natuurlijk een mbo dus in die zin, eh, er zit ook nog een hbo tussen wat ook nog eh, op plek mag vinden. Maar wij, wij hebben ook met de universiteit nou met de Universiteit van Eindhoven on, ja, verbindingen binnen de hotspot om juist ook met elkaar daarover te sparren. Ja. Dus ja. En ja. Uh, we, graag. Leuk. Mooi. Ik weet zeker. De rest heb ik ook weer even gedeeld in de chat. Want mocht er nog ideeën opkomen. voor een nieuwe samenwerking. dan. Uh, neem ik aan dat daar. Uh, nou ja, in ieder geval ruimte voor is om. Ja, zeker. Want, want we, we, we, we zoeken juist partijen. Die, uh, die buiten hun kader durven denken. En. Uh, iedereen die daar een bijdrage kan leveren. Ja, uh, het, is, het is een soort ecosysteem, zeg maar even. om vanuit biologie-termen te spreken. En dat is namelijk. hoe. Hoe diverser de, het, uh, het ecosysteem is, hoe veerkrachtiger en hoe rijker het is. En dat is ook uh, met de hotspot, hoe diverser we ons uh, hotspot-ecosysteem maken, hoe uh, veerkrachtiger we worden en hoe, uh, hoe uh, we beter vorm uh, beter kunnen geven aan alles wat we willen. Absoluut. Nou kom ik nog even terug op dat stukje mindset. Want Marta vraagt: Is het niet zo dat we in Nederland een gebrek aan ruimte hebben, zeker in het stedelijk gebied? Tweede belangen, wonenwerker mobiliteit, duurzame energie, et cetera, strijden om een plekje. Hoe zie je dat groen en natuur hier een plekje in krijgt? En mindset lijkt me dan onvoldoende? Uh, hele mooie. Ja, uh, bij, uh, niet alleen in het stedelijk gebied zelfs. U behoor, onze hele, heel Nederland is dichter, dichter gepland. Alles is bestemd. Uh, maar je moet dus juist naar de kruisbestuiving kijken. Daar dat kan een stukje, ik zeg een stukje uh, winst opleveren door combinaties te uh, functies te combineren uh, en dat, dat is ook gewoon bittere noodzaak aan de andere kant kunnen we ook aan de andere kant aanvliegen het is bittere noodzaak om dat te doen juist omdat we zo weinig ruimte hebben maar we kunnen het is keuzes maken en het is ook een heel nadrukkelijke ja eigenlijk bij een, een, een politieke keuze ja waar ga je voor ik denk dat op het moment dat je uh, dat niet doet, dus de stedelijke omgeving niet verder vergroent, de lasten op de langere termijn dusdanig hoog worden en het stedelijk klimaat dusdanig onaantrekkelijk wordt om, om te vertoeven. Tenzij je heel, heel grof gaat investeren in allerlei technische oplossingen, noem ik het dan maar even, in koeltechniek en dat soort zaken. En ik vraag me af of wie dat moet willen. Maar terecht, we staan zwaar onder druk als het gaat we hebben, we hebben veel meer plannen en ideeën dan dat de ruimte hebben, klopt. En ook gezien de. In het kader van mitigatie, zeg maar even de energietransitie. Ik weet niet of uh, jullie wel cijfers hebben gekeken naar hoeveel uh, uh, vierkante meter uh, in kilometers uh, zonnepanelen we nodig hebben. En windmolens en dat soort zaken om de energiebehoeften te voorzien. Ja, dan uh, gaan we op zoek naar nog een Nederland. Dat past namelijk niet. Dus we moeten, we moeten, we moeten het mes aan alle kanten proberen te laten snijden. En dan is, blijft het keuzes maken en ook dingen niet doen. Een leuke vervolgvraag daarop. En die komt eigenlijk ook wel terug in ons onderwijs. In leerjaar 3 gaan studenten kijken naar uh, de andere grote steden. De vraag van Marcel, zijn er goede voorbeelden in het buitenland? Hier um... ja, moet ik even heel denken, want ik, kan er, ik kom even zo niet op. Ja, in het buitenland gebeurt het natuurlijk... Je hebt ook een aantal zuidelijke landen waarin zeg maar even, als het gaat om warme zomers al behoorlijk uh, met groen, maar er ook al van oud zijn zeg maar vormgegeven wordt. Uh, dus daar gebeurt, uh, en ik denk in Canada ook uh, steden zijn Vancouver en dergelijke, waarin uh, op deze manier wordt gedacht, integraal wordt gedacht. Daar zijn bijvoorbeeld ook vastgoedpartijen. Uh, uh, Wallace World is er bijvoorbeeld mee bezig om in, in Vancouver vastgoedprojecten te ontwikkelen waarbij juist ook dat groen deel ingenomen wordt in hun visie. En dat resulteert erin dat ze nadenken over hoe kan ik de, eh, ook vanuit vastgoedontwikkelaar gedacht natuurlijk, hoe kan ik de waarde van vastgoed zo lang mogelijk aantrekkelijk houden. En daar hoort gewoon een sociale groene leefomgeving bij en niet tot iedere vierkante meter vol bouwen, eh, want dat is namelijk op de lange termijn helemaal niet aantrekkelijk. Financieel gezien ook niet. Dus in die zin, dat gebeurt wel. En ik weet dat in Canada een aantal voorbeelden zijn. Maar ik heb, ik heb het niet complete beeld in Europa. Ik heb nog twee vragen voor je Stijn. Want gezien de tijd uh, moeten we daarna afsluiten. Uh, Pieter noemt nog even als toevoeging. Volgens mij is er een Deens eiland wat bijna neutraal is. Ik ken het niet, maar het is vast de moeite waard om het eens uh, op te zoeken. En de ja, we zijn hebben de, de, Nederland ook u... mee bezig. Sorry wat zei je? Een van de, van, van, de, van de eilanden in Nederland wil toch ook uh, neutraal worden. Neutraal worden. Ja. ja. En ik heb nog een vraag van Nick. Ik hoor nu heel veel problemen als het gaat om implementatie. Heb je hoop voor de toekomst? Denk je in, dat we in 2050 100% procent steden hebben? Een mooie vraag. Ja, ik heb hoop. Ja, 2050 wil ik niet inschatten. Uh, maar... Uh, Volgens, volgens mij uh, wordt het dusdanig groot dat we vanzelf willen. Ik denk dat, dat uh, uh, het comfort op een gegeven moment onder druk staat in de stedelijke omgeving dat mensen echt dat ook niet meer willen. En, gewoon, uh, en, en misschien is het een voorbode zeg maar even in deze rare tijden met corona waarin je steeds meer hoort dat mensen buiten de stad gaan wonen. Omdat ze eigenlijk weer uh, de, de verbinding met, met natuur en groen hebben hervonden. En dat weten te waarderen. En dus ook weer naar buiten trekken. Zeker omdat ze gewoon tele kunnen werken. Kunnen telewerken, zo moet ik zeggen. Uh, dus ik denk dat die hang uh, naar uh, een hele fijne leefomgeving uh, onverminderd blijft groeien. En dus ook resulteert in, uh, in uh, ik hoop, hele mooie steden. Ja, en we leiden ook natuurlijk niet voor niets uh, 165 studenten op die hiermee de buitenwereld intreden. Zo is dat. Dus even... dat zijn er maar een paar hè, gezien de uitdagingen. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Maar goed, als zijn we het tegen vijf mensen vertellen en vijf. Goed. Um, even kijken. Ik ga nog even een vraag eruit pakken: Building with Nature, goed concept of mooi verkooppraatje? Is de vraag. Uh, ja, ik denk een mooi concept. Maar niet altijd zo nou één op één uh, toe te passen. Maar ja, ik ben wel voorstander. Maar dan, ja, heb je mij makkelijker. En waarom heb je aan jou makkelijker dan, Stijn? Ik sta even de vraag. Nou, omdat ik daar voorstander van ben. Ik, ben broer, ik, ik, ik denk ook dat als je kijkt naar, uh, ik ben een liefhebber ook van biomimicrie, dus kijken naar wat voor... ...processen en structuren kan ik vinden in uh, Moeder Natuur en wat kan ik daarvan leren? Het uh, is een beetje off-topic, maar ik heb het wel al het boek gelezen... ...de acht grote lessen uit de natuur van uh, Ferguson... ...waarin hij uh, acht hele mooie verhalen vertelt over hoe Moeder Natuur omgaat met bepaalde vraagstukken... ...en wat wij daarvan kunnen leren. Dus als je dat leuk vindt, dan kan ik aanbevelen dat het boek. Waarin, uh, en dat gaat over heel de lijnen. Uh, in de zin gaat het bijvoorbeeld over... Uh, uh, Net op dit moment Stijn, val je een beetje weg bij mij. Oh, maar, maar dat gaat over uh, uh, hoe, hoe de natuur met, dat soort, met, met processen, hoe we ecosystemen werken en hoe dat in elkaar steekt en wat wij daarvan kunnen leren. En daar zitten een aantal uitgangspunten onder die universeel uh, toepasbaar zijn, ook uh, op hoe wij dingen organiseren. En er zitten ook lessen in hoe wij uh, sommige dingen anders, ik zeg het overzichtig, zouden kunnen doen. Ik sluit af met uh, deze tip. Nou, Wouter deelt ook nog een leuke tip voor een boek ja, in, uh, in de chat. Dat was ik mooi. Ik zal die van jou ook nog even in de chat uh, zetten. We moeten even afsluiten, want over één minuut gaat dit automatisch uh, dicht. En wordt de opname ook gestopt. Hebben jullie nog vragen? Nou, het mailadres staat in de chat van Stijn. Dus ik denk dat je bij deze wordt uitgenodigd om die gerust te stellen. Hartelijk dank Stijn voor jouw verhaal. Hartelijk dank alle deelnemers ja, voor... Uh, voor het meedoen. Bij, Zeker, uh, dank voor jullie komst. 65 deelnemers, hartstikke mooie sessie. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende keer.